Oh, yeah, yo, yo man, yo, yo, lekker. Alles lekker? Ja, lekker met mij, ja, zo dus met mij, inderdaad. Hey, yo, yo, ik ben lang niet gezien, man. Hoe is het met jou? Ja, mooi, man, mooi. Yo, er is helemaal niemand. Waarom doe ik zo stom? Yo, gasten van Alves wel, mijn naam is Barret en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Hij is een dag te laat, ik weet het het doet pijn of nou ja ik heb nooit eigenlijk afgesproken dat ik op dinsdag om 3 uur zou uploaden maar de afgelopen video's waren dat en ik wilde dat eigenlijk volhouden maar ik had afgelopen weekend mijn verjaardag en er bleven wat mensen slapen en logeren dus die waren er nog wat langer waardoor ik eigenlijk geen video's kon maken dus bij deze hij is een dagje later, maar hij is er. So be fucking happy. Het leek me vandaag leuk om 22 feitjes over mezelf te vertellen, omdat ik 22 jaar ben geworden. Heel simpel. Heel simpel concept, hele leuke uitvoering. Ben je er klaar voor? Ik er wel. Let's go. We beginnen gelijk met het allereerste feitje. Ik ben namelijk vernoemd naar alle twee mijn opa's. Mijn eerste opa heette Barend, vandaar dat ik Barend heet. En mijn tweede opa heette Rudolf, dat is mijn tweede naam. Het tweede feitje is niet niet niet te missen. Ik ben namelijk jarig op 2 augustus en dus ben ik 22 geworden. Dat maakt mijn sterrenbeeld ook een leeuw en een leeuw is mijn favoriete dier. Uh, sorry voor dat. 3. Ik heb een Hot Wheels verzameling en ik hou nog steeds heel veel van Hot Wheels. Ik vroeg voor mijn verjaardag ook nog Hot Wheels. Het was een beetje een grapje ook een beetje niet. En voor de mensen die Hot Wheels voor me hebben gekocht. Dank jullie wel. 4. Ik ben oprecht verslaafd aan iets. Het is heftig. Het is namelijk spring. En nu denk je... Spring. Wat een kutgrap. Nu denk je... Nee, het is een, een drankje. Het is een bosvruchtendrankje. Het was eerst volgens mij spa. Spring, sponsor mij alsjeblieft. Want ik wil meer spring. Want het is zo fucking... 5 mijn droomauto ook al werk ik bij mercedes is een tesla model 3 en mensen worden altijd boos op mij als ik dit zeg maar jongens sorry ik vind het gewoon vet het, het feit dat die elektrisch is dat maakt me niet zoveel uit maar het gaat mij meer om gewoon die functies die die heeft het grote tablet in, in, in zeg maar binnen gewoon alles clean en dan zo'n tablet ik vind dat gewoon super gaaf en ja daarom wil ik die auto mijn favoriete kleur is Bordeaux rood net als je ziet hier zo, ik kijk nu naar mezelf, maar hier zo op mijn shirtje. Deze kleur vind ik toch echt wel heel erg tof. Alright, en om het rood te houden. Uh. Yes, yes, dit is een vingerbordje. Hij stelt niet scherp omdat mijn hoofd ervoor zit. En dit vingerbordje dit is uh, 120 euro. Je zou het niet denken, maar het is echt zo. Het is echt hout en zo. En ik, kan er allemaal, ik kon er vroeger allemaal hele gekke trucjes mee, en ik kan het gewoon nog steeds. Uh, ik ga gewoon... Oh, bijna kickflip. Huh. Ik heb gewoon een kickflip gelend. Niemand doet het me na. 8. En uh, vind je dat niet goed geïmproviseerd? Deze 8? Ik wel, want... Ik heb 8 jaar lang improvisatietheater gedaan. En uh, ja, ik vond het echt elke week wel weer leuk. En uh, het leukste vond ik... Als ik serieuze scènes kon spelen, zodat ik serieus kon acteren, dat vond ik het vetst zoals jullie ook hadden gezien in die andere video was het ook een vrij serieuze scène. Ik heb daar altijd wat mee gehad en dat vind ik nog steeds het, het tofste van acteren. Ook hebben we daar uh, de dierenwinkel gedaan, uh, verboden lachen, allemaal dingen die je ook bij de lama's ziet, wat natuurlijk hartstikke leuk is, maar ik vond het vooral leuk om serieus te acteren. 9. mijn favoriete eten, dat is barendshapje. En wat is dit? Dit is heel simpel, kip rijst, boontjes, crème fraîche en ik heb er een foto van dus ik ga het ook gewoon gelijk even laten zien hier zie je het: kip, rijst en boontjes in crème fresh. en oh oh oh oh oh wat is het lekker 10. Ik haal dan eigenlijk vrijwel nooit een 10 op school. Ik ben gewoon niet super slim. Ik heb het wel eens gedaan natuurlijk. Hè? Want ik kan wel dingen. Uh, maar een 10. Maar als ik terugdenk aan een 10 op school, dan denk ik aan de stopmotion die ik samen heb gemaakt met Melvin op Free Falling. Volgens mij zo'n liedje. Ik, ik weet niet, ik denk er altijd aan terug. Melvin, shout-out naar jou. Hij heeft ook trouwens deze gekke beest computer in elkaar gezet. En daarom wilde ik het erin doen. Want hij verniet die shout-out het editen en alles gaat zoveel sneller nu. Echt lof, lof. Elf. Ik ben single. Twaalf! Ik begon aan YouTube toen ik twaalf was. Dertien. Ik had vroeger twee konijnen, één hond en één kat. Um, nu allemaal niet meer. Nu heb ik geen huisdieren meer. Ja, en nee, ik wil gewoon... Ik wil gewoon meer een kat. 14. Ik heb een jaar een acteeropleiding gedaan op de Amsterdam Filmschool. Het was super leerzaam. Ik heb vet veel dingen geleerd. En ik hoop dat ik het ooit nog eens ga maken als acteur. Naast dat ik het ga maken als YouTuber en Twitch streamer. Ik ga gewoon zoveel dingen doen. wie wachten het maar af. Het komt goed. Deze jongen gaat er komen. 16, um, en ik heb, vind het wel toevallig, ik heb, ik heb alles opgeschreven, want ik wist het allemaal niet meer wat ik uh, allemaal anders wilde zeggen, maar ik heb opgeschreven, ik was vroeger DJ bij Sunny Day, dat klopt ook, maar volgens mij was ik toen ook 16 toen dat gebeurde. Um, vandaar dat ik ook die gekke microfoon toen had gekocht, en uh, toen had ik die microfoon eindelijk, ging ik stoppen met DJ zijn, want ik was niet vaak genoeg online en ik vond het echt geen zak aan. Althans, het maken wel, maar het DJ zijn voor... Een soort habbo hotel, kom op man. What, what the fuck. 17. Ik kan mijn pijn knakken op commando. And I did it. 18. Ik heb echt een zwak voor chillen jazzmuziek. 19. Ik was een laadbloeier. Ik ben op opmaagd op mijn 19e. Ik had een beter feitje kunnen kiezen, maar ik koos voor dit feitje. Ja, don't play me, oké, okay, sorry. What the fuck? 20. Ik heb nog nooit geld. Ge nou, oké, okay, wacht. Ik heb wel eens geld gevonden op straat, maar ik heb nooit meer dan 5 euro op straat gevonden. En waarom kwam ik hierop? Omdat ik net letterlijk 20 euro ineens zag liggen op mijn bureau van mijn verjaardag nog. En toen dacht ik. Oeh, wat ja, is een goede 20? Want ik wist niks anders meer, jongens. Ik wist gewoon geen feitje meer. <laughs> 21. Dit is. De. Oké. Okay. 21 is mijn geluksgetal. Dus dat vond ik wel grappig. Dat ik nog nooit geld heb gevonden en daarna heb ik mijn geluksgetal. En dan de laatste, 22. Het maken van video's. Dit vind ik zo leuk om te doen en daarom heb ik dit als laatste feitje. Want ik vind het leuk om voor jullie video's te maken. Ik vind het leuk om zelf video's te maken. Ik krijg er altijd energie van. Ik vind het editen ook leuk van video's maken. En ik hoop dat ik hier ooit nog een keertje mijn geld mee ga verdienen. Maar ja, liever zo snel mogelijk natuurlijk. Dus dat kan alleen maar als jullie mijn video's delen. Ik weet niet of jullie dat zouden willen doen voor mij... Ik zou dat wel heel lief vinden. Dat waren mijn feitjes, dat waren ze alle 22. Ik hoop dat jullie het in ieder geval leuk vonden en leuke feitjes vonden. Uh, willen jullie nog wat anders van me weten, reageer dan natuurlijk in de reacties. En gooi even een blauwe duimpje omhoog. Ik merk wel dat sinds ik nu vier weken achter elkaar heb geüpload, of drie weken, dat mijn views, zeg maar, waarvan ik dacht dat dit zou gebeuren, gaat dit. Dus laten we deze video weer even, want dat het weer echt zo gaat, dat we gewoon zo, zo, gaan zo hoog buiten beeld gaan. Gewoon, dat, is, dat is de bedoeling. Dus daar kan jij bij helpen. Ik zou het heel leuk vinden. Dank jullie wel voor het kijken. En ik zeg gewoon weer net zoals altijd, like, abonneer, reageer en tot de volgende.